Heel belangrijk en je hebt het waarschijnlijk veel te vaak gehoord, maar ik ga het toch nog een keertje zeggen tijdens je NASCAR 1 examen noteer de formules die je gebruikt. Dus noteer de formules die in BINAS staan ook op je antwoordblad en ga dan pas beginnen met ze in te vullen en ze uit te rekenen. Want wij als correctoren, dus als docenten die nakijken, wij moeten zien welke formule je hebt gebruikt. Dus noteer ze gewoon. Ze staan in BINAS, schrijf ze over en ik kan het niet vaak genoeg zeggen, want het is echt superbelangrijk. Soms kom je tijdens je examen zo'n vraag tegen waarbij je denkt van, ik heb geen idee. En dat is niet erg. Sla hem gewoon over. Doe dat zo snel mogelijk. Ga gewoon door met je examen. En als je aan het einde tijd over hebt, kom dan weer terug bij die vraag. Maar sla hem over. Ook als een vraag bijvoorbeeld vier of vijf punten heeft en je weet niet hoe je moet aanpakken. Sla hem over, want dat betekent dat het een moeilijke vraag is en blijf daar dan niet te lang hangen. Moeilijke vragen overslaan? Behalve multiple choice vragen. Die moet je altijd invullen en altijd maken. Stel nou dat je te weinig tijd hebt aan het einde en je hebt een multiple choice vraag overgeslagen, dan staat er niks, terwijl dat je daar gewoon ook een gokkans hebt. Dus vul een A, B, C, D in en hoop dat het goed is. En als je dan later tijd over hebt, kun je altijd nog kijken of je goed was, maar sla hem niet over. En als je me invult, hoofdletters gebruiken. Hele duidelijke hoofdletters, zodat er geen twijfel is bij de mensen die nakijken om welke letter het gaat neem voor je examen BINAS nog een keertje door. BINAS gebruik je erbij, daar staat alle informatie in, maar het is wel belangrijk dat je weet welke informatie er staat. Dus neem heel BINAS nog een keertje door. En ik heb daar net een speciale video van gemaakt, dus dan kun je het samen met mij doornemen. Bij je examen moet je af en toe getallen uit BINAS halen. Je moet waarden uit BINAS halen. Schrijf die waarden ook op. Bijvoorbeeld de voortplantingssnelheid van geluid door lucht. Schrijf dat op. Dus schrijf alle getallen op die je uit BINAS haalt en ga er dan mee rekenen. Vaak krijg je namelijk een punt voor het noteren van die gegevens. En als je dat dan al hebt gedaan en je doet de rest van de berekening fout, dan heb je in ieder geval dat punt binnen. Dus noteer de gegevens uit BINAS. Bij je examen moet je af en toe gegevens halen uit tabellen of uit grafieken of uit diagrammen. Schrijf op welke gegevens je er daaruit haalt. Dus ga er niet gelijk mee rekenen maar schrijf dat eerst op. Bijvoorbeeld ik heb uit de tabel deze snelheid gehaald of ik heb uit de grafiek deze spanning gehaald. Schrijf dat op want vaak krijg je er al een punt voor voor het juiste uh, gegeven wat je uit zo'n tabel haalt. Schrijf het op en ga er dan mee rekenen. Als je de rest van de berekening nog fout hebt Helaas, maar dan heb je in ieder geval wel het punt voor het juiste getal wat je uit die grafiek hebt gehaald. Dus noteer die getallen heel duidelijk op je antwoordblad. Wanneer je een diagram moet tekenen, zorg ervoor dat je in ieder geval twee derde van het vel gebruikt. Dat ziet er zo uit. Dus gebruik niet te weinig, gebruik zoveel mogelijk, het liefst alles, maar in ieder geval twee derde. En als je een lijn doorheen tekent, zorg ervoor dat het een mooie vloeiende lijn is. Dus niet met je geodrie ook al die puntjes gaan verbinden, maar met je losse pols een mooie vloeiende lijn. Tenzij het een rechte lijn is, dan ga je met je geodriehoek één rechte lijn maken. Dus niet allemaal kleine rechte lijntjes, maar één rechte lijn. Zorg ervoor dat je goed weet hoe je rekenmachine werkt. Als het goed is, gebruik je hem al de hele tijd in de les, dus je weet hoe die werkt. Maar check even of die goed staat ingesteld. Bij twijfel, ik heb net een video gemaakt waarbij ik verschillende rekenmachines laat zien hoe je die moet instellen. Dus check dat eventjes en vraag het anders aan je docent. Maar kom daar niet op je examen achter. Doe dat van tevoren. In Binas staan ook formules die je nog nooit gebruikt hebt en die je niet moet gebruiken. Dus zie je een formule in Binas waarvan je bedenkt... Hé, hey, die heb ik nog nooit gebruikt. Ga hem ook niet gebruiken tijdens je examen, want dat is dan de verkeerde formule en zoek een andere formule die je wel herkent. Neem tijdens het examen af en toe eventjes pauze, leun achterover, neem even een slokje drinken, neem even wat te eten, geef je ogen even wat rust, kijk even de verte in, zodat je ogen even tot rust komen en ga daarna weer door. Even die pauze pakken en daarna weer knallen.